De lijst presenteert Charles. Ik ben ook met pensioen en ik moet ook op de kleintjes letten, ook een beetje. Hè? Al acht maanden, super plus. Ik zou je zien: 134,37. Niet slecht hè? Voor één persoon. Hè? En hoe kom je eigenlijk aan zo'n hoog bedrag? De Nutri-scoren A en B, daar krijg je dus altijd korting op. Dat trekken ze automatisch af. de nou, Dat tikt door, Hoe meer dat je koopt, hoe groter dat bedrag is. Hè, Wil jij ook altijd minder betalen om beter te eten? Word dan nu SuperPlus. De lijzen. Mee met het leven. Onze kaart verdwijnt. Stap dus snel over en wordt net als 2 miljoen Belgen. SuperPlus.